Hoe gaan we dat doen? Gaan we gewoon scheuren. Nog je scheuren. Nog je scheuren. Nog je scheuren. Nog je scheuren. Hey! Wat hebben wij van Jumbo gehad? Zippie Racers! Papa, Mama, Herbert en Brian. Dit is de allerleukste familie van Nederland. Familie En wat staat erop op de sippy Racers? Wat is dit? is een slag, ja. is een spelletje. Moet ik hem openmaken met je? Wacht, we gaan eerst dit weg doen. Dus we hebben een heel leuk spelletje gehad van Jumbo. Dankjewel hiervoor, heel leuk. Mogen we gaan testen voor jullie. En dat is uh, Sippy Racers. Een echte kinderspel. Vanaf drie jaar, dus hey, jij mag het spelen. Berber nog niet. We gaan met z'n tweeën spelletje spelen. Helemaal ja, openmaken met Berber. Ja, kijk. Heel goed. Heel goed. Zo. Schudden, schudden. Nee, nou. Kijk. Zal papa een beetje helpen, ga jij hem eruit trekken. Je hebt papa nog nodig, hebben Die moet ik nog naar Jumbo sturen. Ga jij hem openmaken. Ga jij hem eruit halen. Wat zal erin zitten? Hé, hey. Hey, dat is de gebruiksaanwijzing. Heel erg handig. Zo weten we hoe het werkt. Hé, hey, het starthuisje. De slakken en de bloemen. Dobbelsteen, ja? Die moet erin blijven. Hè? Zullen we het eens uit gaan leggen? Wat we moeten doen. De jongste speler begint. Dus Brian mag zo beginnen. Hij gooit de dobbelsteen en stuurt zijn slak naar de bloem waar hij naartoe wil. Hij trekt de slak daarbij net zo ver uit als het aantal ogen op de dobbelsteen. Als de slak bij een bloem komt, hij mag hoger zijn gegooid, hij hoeft er niet precies bij uit te komen, pakt de speler het bloembad van zijn kleur en bewaart het. Als de slak niet bij de bloem kan komen, blijft hij staan tot hij mocht worden. Dan worden uitgerold. Daarna is de speler rechts aan de beurt. Dus wij gaan spelen en we gaan even kijken wat de bloem Als er een regenwolkje, deze, als die op de kaart staat die je pakt, is het een feest voor slakken. Dan mogen we opnieuw gooien. En klavertje 4, dan heb je heel veel geluk. En dan mag je direct naar de bloem die jij wil hebben. Dus de zon, deze... Het is heet, dan moet je hier weer hierheen terug en de maan is een goede nacht hey, Je moet een beurt overslaan. Nou dan gaan we Brian Oeh, we zitten in de war, zo Gaat papa eerst gooien? Vier, papa mag vier stappen doen Kijk, vier, Er staat vier dus Hier mag papa heen Nou mag jij gooien Ik moet de blauwe hebben, jij moet de rode hebben ja, maar gooi je met de tolsteen. Ja, gooi maar. Nog een hand. Ook niet. Oh, je hebt ook vier. Ah, dat is zo. Ja. En dan mag papa weer. Eén. Nou. Ik ga die kant op. Zo, dan mag jij weer. Nee, gooi je. Dan lukt het zelf hetzelfde. Doen. Ook oh, okay. één. Ik ook één. Nou, Dan doe jij maar één stap. Ja, heel goed. Nee? Hey, hey, dat is één stap. Ja, dat is één. Hey. Nee, oh, dat is niet eerlijk. Los, los, los. Oh, ja. Eerlijk spelen, toch zo. Ik heb een. Beetje... Zo. gaan de weer weggooien. Hey, kan... Drie. Hé, hey, kijk eens. Oh, die plekken verliggen. Ah, nee, was... Drie. Oh. Hallo meneer. U bent aan de beurt. Jij bent aan de beurt. Brian, kijk dit is van Dommelsteen. Jij bent aan de beurt. Jij bent aan de beurt. Hallo meneer. Nou Berber we gaan het weer van pesto he. Dus misschien wel om het gooien. De Oh, Brian. Nou, zoals je ziet, het spel is bijna niet te spelen met een driejarige. Ik denk toch echt dat ze vier ervoor moeten zijn. Maar we gaan van de week nog een testspelletje doen. En voor nu eh, ga ik het weer even opbergen. Dat is wel leuk stel hè. <laughs> kom, gaat opruimen. Gaan opruimen, kom op. Kom op, Brian Berber. Hallo kinderts. Luisteren. We hebben een poep in de ogen vandaag. Ja, maar je moet bij de lens kijken als je wat wil zeggen. Was het spelletje? Leuk. Ja? Goed om te horen. Dan gaan we zeggen dag allemaal. Dag. Dag. Nee, dat kan leuk. Dat kan lachen daar. Zeg maar dag. Ja, wat doei? Dat gaat kietelen. Doei. doei. Dag allemaal. En uh, vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Dat kan hieronder door op het rode knopje te drukken met abonneren. Uh, ook even op belletje drukken, dan blijf je altijd op de hoogte van onze video's. En eh. Uh, Vergeet niet als je het echt leuk vindt, delen hè, die handel. Kijk ook even op Facebook. Facebook.com slash uh -huh. En dan ben ik er wel, hè. Dan gaan we Brand van Zam kijken. Ik ben ietsje Je man. La la dag. Da Extra grote dank aan Westlands Hoop voor het lenen van de camera. Top, top, top, top, top. Bye